Welkom bij Pols Model Stuff. Uh, je kunt het ruis op de achtergrond horen. Uh, de wasmachine staat er aan. Maar ik uh, heb een beetje weinig tijd vandaag. Dus uh, ik doe het terwijl het ding staat te draaien. Ik sta hier eigenlijk in een soort van washok. Ik ben uh, bezig met mijn uh, Benelux-trein. Uh, ik had me voorgenomen om de pantografen uh, van een TGV-trein te pakken en hier op te monteren en ik moet zeggen het ziet er uh, best goed uit, het, uh, ze passen goed. Ik heb hier wel een klein uh, um, um, rondje uh, plastic extra in moeten doen, zodat ze beter uitlijnen en dat die ook, uh, de, uh, je hij viel een beetje plat was een beetje ingedeukt. Verder ben ik aan deze kant begonnen met uh, het inbouwen van een led. Ik heb dat even met hot glue gedaan om te kijken of dat het, uh, goed werkt. Dat lijkt goed te gaan en ik wilde juist beginnen aan led nummer 2. wat ik heb gedaan is normaal gesproken zit hier een uh, houder waar precies een uh, lima lampje volgens mij is het deze in kan klikken en uh, de led is daar te groot voor dus ik heb uh, bij de voorste uh, met een tangetje de scherpe puntjes eraf gehaald die hem op zijn plek houden, zodat ik hem er zo in kan leggen. En dan hoef ik hem alleen maar vast te zetten. Aangezien lets best wel een tijd meegaan, um, maak ik het niet zo dat het, ik maak het, niet dat het makkelijk te vervangen is. Uh, het is verder een beetje oppassen met uh, um, hoeveel je de pootjes uit laat steken. Want hier binnenin zit een kap. Hier binnen zit een kap die uh, voor het uh, lichtafscherming zorgt. Erg fijn. En die komt hier overheen te staan. En uh, even oppassen dat je dus die pootjes ver genoeg naar achteren zet. Anders dan past de kap niet meer. En krijg je, uh, krijg je hem niet meer dicht. Dus even een beetje experimenteren. Ik uh, moet zeggen ze hebben geen ruimte overgelaten voor de bekabeling. Dus hij komt hier echt op de ledpootjes te zitten. Op zich zou dat hem eigenlijk al op zijn pot moeten houden. Dus misschien dat ik deze aan deze kant dan gewoon niet vastzet. Hoewel. Ja, nee. Ik doe er een beetje lijm op. De vorige heb ik gedaan met hot glue. Wat zo'n lekkere klont heeft. geeft. Deze doe ik met wat hard plastic lijm. Die hot glue heeft als voordeel dat ik het er altijd nog makkelijk af kan halen. En dat is nu ook echt het enige voordeel. Zo, ik zet deze op de hoeken vast. Meer doe ik er niet aan. En waarschijnlijk peuter ik deze los als het dadelijk allemaal goed lijkt te werken. En doe ik hetzelfde met de normale plastic lijm. Verder uh, heeft iemand een extra kabel aangesloten. Misschien is dat vanuit de uh, fabriek gebeurd. Dus deze voorkant levert uh, van twee rails de stroom en aan de achterkant zit nog steeds de één rail uh, pick-up. Dus deze heeft een wat betere stroom pick-up dan uh, de meeste lima's die ik in mijn handen heb gehad. Wat ik hier verder nog mee van plan ben, uh, is als de verlichting er goed en wel in zit, uh, net als de rest van mijn uh, van mijn, mijn, mijn collectie, dan ga ik ook deze digitaliseren. Dan zit hij echt overal op. Uh, ik wilde in mijn Lima project daar de motoren vervangen. Uh, maar gezien hoe dat die tussen de tussen de, uh, uh, de, de, de, de behuizingen zitten en, en uh, die motoren zitten vrij laag op de baan. Uh, kan ik dat niet doen met mijn uh, cd motoren, even kijken. Deze zijn te breed voor die constructie. Uh, maar dit is weer een klassiekertje en hier kan ik het wel in doen. Dus waarschijnlijk ga ik hier ook de motor vervangen zodat hij betere rij eigenschappen heeft. Ik zal even moeten kijken of de motor het juiste voltage heeft. Ja, deze doet helemaal niks, dus dat is uh, misschien de reden dat die cd trui kapot was. Over mijn kabels zitten we los. Ja, nee, mijn kabels zitten natuurlijk weer los. Goed, dus terwijl ik dit af ga maken, laat ik dadelijk het uh, eindresultaat zien. Een van de verfijningen uh, in het uh, vervangen van de motor uh, is uh, dat ik niet meer uh, het hele schild kapot knip maar er eigenlijk een stuk plastic, wat ik hier toch overal heb liggen, er overheen zet op deze manier. Uh, deze kan ik iets fijner afstellen met uh, um, hoe strak die moet zitten. En op die manier uh, kan ik de motor genoeg speling geven en uh, misschien dat hier iemand nog iets aan heeft. Zo, inmiddels weer even een uh, tijdje verder. Um, alle is gedaan. Ik zit even te kijken hoe ik deze... Ik denk dat ik dit gewoon een stukje tape vast ga zetten. Um, ik ben nog bezig met de lampgoed aan het uh, vastzetten. Maar alle bedrading is inmiddels gedaan. Ik kan hier dus een decoder inpluggen. En uh, dan hoeft alleen nog maar de kapper op. En ik denk dat het allemaal gaat passen. Ik hoop dat het allemaal gaat passen. Het ziet er wel uit alsof het allemaal gaat passen. En dan is het nog een kwestie van goed schoonmaken. Want met het testen merkte ik al dat deze eigenlijk eh, nauwelijks van zijn plek te krijgen is. Omdat hij gewoon geen goed contact maakt. En eh, als hij goed schoon is, eh, dan eh, hoop ik eh, dat hij mooi mee gaat rijden. Zo niet, dan eh, zet ik er eh, zo'n... Eh, Zo'n bruggetje op, uh, zoals deze en uh, dan rijdt die analoog. De kabels maken het dan toch niet uit. Nou ja, rijdt die analoog. Ik denk niet dat hij heel veel zal rijden. Dan vanwege alle rotzooi. Uh, ik heb hieronder volgens mij... Dit was een knutselmodel, wist ik al. En ik heb ook gezien, deze uh, wieleset die eronder zit... Uh, is... Um, oh, daar valt weer iets. Net. Um, ja, hij kwam wat... Het pinnetje was wat te lang, te hoog dus die heb ik daar heb ik ook een stukje plastic onder gezet zo zodat die minder um, los lijkt te hangen De motor is vervangen zit erin uh, ledjes zitten erop ik heb gekozen voor even kijken heb ik mijn weerstanden nog hier liggen ik denk 2k ongeveer Um, ik zat te kijken naar iets meer, iets hogere weerstand, maar dat, uh, toen werden de lampjes erg zwak. Uh, dat was waar ik eigenlijk voor zat te kijken, naar die, uh, bij de um, uh, lima, daar heb ik een hogere weerstand in zitten. Dus, uh, Nou, dit is dus uh, bijna het eindresultaat. Het uh, eerstvolgende wat ik hoop te kunnen laten zien is uh, dat hij uh, schoon is en rijdt, maar... Uh, dat is nog eventjes, uh, even geduld. Eerst laat ik hem helemaal drogen. En, uh, nou, bedankt voor het kijken. En uh, hopelijk kan ik hier snel nog een uh, vervolg op uh, maken. Ik hoop dat je het interessant vond. Like en deel. En uh, laat uh, wat van je weten. Dankjewel.